Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over appendicitis, oftewel een blindedarmontsteking. De appendix is het wormvormige aanhangsel dat aan ons cecum zit, oftewel onze blinde darm. Als de appendix ontstoken raakt, dan noemen we dat een appendicitis, of in de volksmond ook wel een blindedarmontsteking. Al is die term dus niet helemaal juist, omdat het niet de hele blinde darm is die ontstoken is, maar alleen het wormvormige aanhangsel. Maar ja, een wormvormig aanhangselontsteking, dat klinkt toch een beetje gek. De kans is groot dat je gedurende je leven een keer een appendicitis krijgt, maar liefst 7% van de vrouwen krijgt het en 9% van de mannen. Dit gebeurt met name op tienerleeftijd, maar kan op elke leeftijd voorkomen. Het zal je dan misschien ook niet verbazen dat een appendicitis een van de meest voorkomende indicaties is voor een spoedbuikoperatie. En waar je met name bang voor bent is dat bij een appendicitis er een perforatie optreedt. Oftewel, er komt een gat in de appendix, of dat die barst of dat die scheurt. Hierdoor kan er darminhoud in onze buikholte terechtkomen. En daar zit ons peritoneum, en dat zal dus ontstoken raken. Wat we een peritonitis noemen, en dat is een heftig ziektebeeld met ernstige gevolgen als er niet op tijd wordt ingegrepen. Wat we denken dat er gebeurt bij een appendicitis is dat de appendix verstopt raakt, door wat dan ook. Vaak gaat het dan om een verhard stukje ontlasting, wat we een fecoliet noemen, maar het zou ook een tumor, een galsteen of zelfs een kluwe wormen kunnen zijn. Hierdoor neemt de druk steeds meer toe in de appendix, waardoor op een gegeven moment de venen worden platgedrukt en dit zorgt voor een cascade aan problemen. Nieuw bloed kan steeds minder goed richting de appendix. En zal op die manier zorgen voor ischemie. Tegelijkertijd blijft er dus ook ontlasting staan op één plek, wat de bacteriegroei bevordert. Hierdoor komt de ontstekingsreactie van ons lichaam op gang en krijg je binnen korte tijd een heftige buikpijn. Het klassieke beeld dat je ziet bij een appendicitis is dat je acute buikpijn ziet. Deze pijn begint rond de navel, of net daarboven of net daaronder, en trekt dan naar rechtsonder in de buik. Je voelt je bijzonder beroerd en je hebt heel veel buikpijn. Je hebt een verminderde eetlust, misselijkheid en braken. Een goede vraag bij appendicitis, of bij elke acute buikpijn wat dat betreft, is de vraag hoe de reis naar het ziekenhuis of naar de huisartsenpost toegegaan is. Kenmerkend aan dit soort acute buikpijn is namelijk dat het een helse rit is geweest. Elk hobbeltje, elk bobbeltje in de weg zorgt voor enorme buikpijn. Dit vatten we samen als vervoerspijn. Bij lichamelijk onderzoek zie je dan een pijnlijke patiënt die met name buikpijn aangeeft rechtsonder in de buik, op de plek van McBurney, oftewel op twee derde tussen de navel en het uitsteeksel van het bekken, wat we de spina iliaca anterior superior noemen. En die buikpijn neemt toe als je precies op dat punt drukt. Dit betekent dat daar lokaal het peritoneum is geprikkeld. Bij een geperforeerde appendicitis wordt de buikpijn heftiger, Doordat er een algehele peritonitis ontstaat. Hiervoor de video over peritonitis. Vervolgens is het tijd voor diagnostiek, waarbij geprobeerd wordt de appendix op beeld te krijgen. Vaak wordt hiervoor eerst gekozen voor een echo, maar het komt nog wel eens voor dat de appendix dan niet te zien is, om wat voor reden dan ook. En dat er vervolgens een CT of zelfs een MRI gedaan wordt om erachter te komen of de appendix verdikt is. Want een appendix groter dan 6 mm past bij de diagnose appendicitis. Ook kan ervoor worden gekozen om de echo te herhalen als de appendix niet te zien was, bijvoorbeeld na een dag observatie. Vroeger werd de diagnostiek nog wel eens overgeslagen en ging iemand direct voor een operatie om de appendix te verwijderen. Maar hieruit bleek dat er vaak onnodig de appendix werd verwijderd, maar liefst 15% van de operaties. Hij bleek niet ontstoken te zijn en dus ook niet de reden voor de buikpijn. Dus nu sinds een aantal jaar is het eigenlijk standaard dat er altijd diagnostiek wordt gedaan om de diagnose te bevestigen. Als vervolgens duidelijk is dat het inderdaad gaat om een appendicitis, dan zijn er twee verschillende strategieën. Je kan het chirurgisch verwijderen, dit noemen we a-show verwijderen, dat is Frans voor warm verwijderen, oftewel tijdens de ontsteking ga je opereren. Bij andere ziektebeelden zie je vaak dat er afro, oftewel koud geopereerd wordt, dus nadat de ontsteking is genezen. Maar ook kennen we een tweede optie: je geeft iemand antibiotica via het infuus. Dit wordt met name gedaan als er een infiltraat is bij de appendix, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit betere resultaten geeft dan een operatie. Download nu ook de actieve samenvatting en vul hem in, zo onthoud je deze informatie nog beter.